Met samenwerken bereiken we meer. Cliëntenraden en huurdersorganisaties behartigen de belangen van groepen mensen. BMO adviesraden richten zich op het versterken van eigen regie en actieve deelname van mensen in het algemeen, waaronder de groepen kwetsbare mensen. Deze medezeggenschap is per wet georganiseerd, zoals in de participatiewet. ...de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de overlegwet en de woningwet. Het is belangrijk dat iedere raad vanuit de eigen kennis en ervaring meepraat namens de mensen die de raad vertegenwoordigt. Veel mensen hebben in hun leven met meerdere wetten te maken, omdat ze bijvoorbeeld een woning huren en een uitkering en zorg nodig hebben... Voor hen is het nodig dat hetgeen ze via verschillende wetten krijgen op elkaar aansluit. De gemeente heeft een grote rol bij de uitvoering van deze wetten. Juist daarom is het belangrijk dat de verschillende raden goed met elkaar samenwerken. Zo kunnen we samen invloed uitoefenen op de gemeente en daarmee zorgen dat mensen echt worden geholpen. Het volgende voorbeeld geeft het belang van een goede samenwerking aan. Mira is een jonge vrouw van 20 jaar met een baby van twee maanden oud. Mira heeft een groot deel van haar jeugd doorgebracht in tehuizen en pleeggezinnen. Op haar 18e verjaardag verlaat ze het pleeggezin. Ze valt tenslotte niet meer onder de jeugdhulp. Ze vindt onderdak bij een vriend, heeft regelmatig een tijdelijke baan en wordt zwanger. De vriend van Mira wil geen kind en zet haar op straat. Sindsdien leidt Mira een zwervend bestaan en vindt onderdak bij vrienden en bekenden. Nu de baby is geboren, eist de jeugdhulp dat zij een vaste woon- en verblijfplaats heeft. Daarvoor heeft ze een eigen inkomen nodig. Wanneer dat niet lukt, zal de baby van haar worden afgenomen en in een pleeggezin worden geplaatst. Dit is, behalve een traumatisch gebeuren, een onwenselijke situatie, want Mira kan zelf heel goed voor haar kindje zorgen. Mira klopt aan bij de gemeente waar zij het laatst heeft gewoond. De gemeente gaat samen met Mira op zoek naar een voor haar en bij haar leven passende oplossing. Wanneer Mira een woning heeft, komt zij voor een bijstandsuitkering in aanmerking. Mira zorgt zelf voor haar kindje en krijgt ondersteuning bij het alsnog halen van een diploma waarmee ze haar kansen op een baan vergroot. Ze krijgt een training hoe ze haar huishouden goed kan organiseren. Ze kan een beroep doen op hulp als ze even vastloopt. De familie helpt mee en er komt elke twee weken iemand van jeugdzorg langs om te kijken hoe het met Mira en haar kindje gaat. Mira slaagt voor de opleiding en krijgt een betaalde baan voor drie dagen per week in een woonzorgcentrum. De gemeente heeft goede kinderopvangvoorzieningen waar Mira haar kind op werkdagen kan brengen. Met nog een kleine aanvullende uitkering kan Mira haar eigen leven inrichten, zichzelf en haar kind goed onderhouden en zich ontwikkelen. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de hulp alleen effectief is als we naar het leven van Mira als geheel kijken. Mira was niet geholpen met alleen een uitkering of jeugdhulp of een huis. Juist het samenspel tussen al deze levensdomeinen maakt dat Mira haar eigen leven kan leiden. Dat maakt Mira en haar kind gelukkiger en is daarbij nog veel goedkoper ook. Om dat te bereiken is het nodig dat de verschillende raden samen het beleid van de gemeente beïnvloeden. Daarbij is het goed om als cliëntenraad, huurdersorganisatie of adviesraad steeds na te denken wanneer het nuttig is anderen op te zoeken. Zie het als een plein. Dat is het centrale netwerkplein. De hoofdstraten symboliseren de verschillende raden die in de gemeente actief zijn. Op de hoofdstraten komen kleinere zijstraatjes uit. Zij staan voor specifieke kennis en betrokkenheid van de grote diversiteit aan belangengroeperingen, patiëntenverenigingen en actieve ervaringsdeskundige inwoners. Zij zoeken elkaar op, wisselen informatie, ervaringen en knelpunten uit en bedenken verbetervoorstellen. Ieder houdt daarbij zijn eigen unieke expertise en brengt dit in het netwerkverband in. Op deze manier kunnen we onderwerpen die in de samenleving spelen op alle levensdomeinen in steeds wisselende samenstellingen bespreken. We kunnen hiermee de samenhang in beeld brengen en mensen met waardevolle ervaringskennis aan de overlegtafel brengen. Om de stem van mensen goed te laten doorklinken naar de gemeente hebben we op het netwerkplein... Ook mensen met ervaringskennis nodig die in staat zijn om de signalen en ervaringen te vertalen naar beleid of een advies richting gemeente en regionale samenwerkingsverbanden. Laten we er samen voor zorgen dat mensen zoals MIRA goed worden geholpen. Daarom ons advies aan de raden. Werk samen, zoek elkaar op, versterk en verbind met elkaar. Met samenwerken bereiken we meer. Heeft u hulp nodig? Wij denken graag met u mee. Ons advies aan gemeenten. Ontwikkel een visie op betrokkenheid van mensen die past bij uw gemeente. Faciliteer dit proces voldoende en maak daarmee optimale betrokkenheid van mensen mogelijk. Deze film is een initiatief van Landelijke Cliëntenraad, LCR. LOC Zeggenschap in Zorg, Koepel Adviesraden Sociaal Domein en de Woonbond.